opgezadeld en gepoetst en ik ben achter iets gekomen dat poetsblok dat ik nu heb dat dat wonderen doet want ik heb dat de ook... de oog want ik heb dat over de vieze plekken heen gehaald en het was meteen schoon en als je achter blondie kijkt dan is dat haar leven van de rechterbeel afgekomen dat is wel echt heel veel ik ga vandaag met mijn nieuwe rijden. Je Airpods passen die? Ja, die passen. Daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want ik dacht, misschien zit dit dan in de weg. Maar het zit precies goed. Misschien hebben ze het gewoon ingestemd op de Airpods. Dus je gaat, hebt nu les? Ja. Oké. Okay. Ja, heel ja, dichter bij de Wigbeker. Wow. Ik ga Tessa een Londen les geven. Ik ga eerst heel even zelf de buik in, want Rebecca is me ook aan het <laughs> doen. Haha, buik in. Okay. Als je alleen mijn hoofd ziet, kan ik gewoon mijn buik uithouden. Nee, ik doe alleen je hoofd dan. Ja, o zo, dan, je wel. Weer... dan Kan ik gewoon mijn buik weer uithouden? Uh, ik ga eerst even dus op Blondie, want ik heb haar deze week twee keer gereden. Dat ik voor de hitte kon ik dan Blondie ook 's vroeg af was te rijden. Huh? We waren echt vriendinnen hè, van de week. Ja. Is het goed? Ochtendvriendinnen ochten, waren we. Blondie ziet er altijd zo parmantig uit als Daan erop zit. Het is net een hele... Ik zeg als Blondie ziet er altijd zo parmantig uit als jij erop zit. Dan is het net een dame. Ik heb Blondie even, uh, nou wat is het een kwartiertje, gereden. Ze is nu natuurlijk vijf, dus we willen toch wel dat ze ietsje meer haar lichaam gaat gebruiken. Dat vindt ze wel een beetje moeilijk om de controle over te geven, maar dat geeft niet. Daarom is het fijn dat ik haar dan ook kan rijden, dat ik haar daar een beetje mee weg kan helpen. En dat ik kan kijken dat ik Tess daar een beetje mee uh, op weg kan helpen. Maar voor Tess is het natuurlijk ook gewoon nog heel belangrijk dat ze leert netjes zichzelf en de pony onder controle te houden. En dat ik dan bijvoorbeeld net even een stapje hoger daarbij kan gaan qua training en lijf bij Blondie. Zodat Tessa daar ook weer ietsje van kan profiteren. Ik ga Tessa even bellen, want we werken met oortjes. Ik ben mijn oortjes vergeten, dus ik moet even mijn headphone, uh, hoe zeg je dat? Ja, dat is. Dat. Hands free in mijn cap. En dan gaan we even kijken hoe het gaat. Ja. Wij gaan zo unboxen. En dan gaan we live doen op Instagram. Oh ja, nee. Je mag gewoon er doorheen praten hoor. Nee, ik dacht je bent al live. Nee, ik ben er niet. live. Als ze reed zich gauw verstoppen, want ze dacht dat we al live waren. Ze dus denkt: ik duik achter die doos. We hebben hier een. Ezel. Het is vandaag maandag. En uh, ik snap dat je het een beetje raar vond wat er net allemaal gebeurde. Maar ik had appel. Meloen en banaan meegenomen. Ik had Blondie de banaan gegeven voor de appel. En de Meloen mochten ze samen delen. En <lacht> Blondie likt me met mijn hand nog een keer. Um, ik ben vandaag in mijn eentje. Ik had een eentje. Mondje is nogal druk. Ah! Ik ben hier samen met Boris. Want ik ga even samen met hem. Uh, trucjes doen. Want ik kwam er weer achter dat Vroon eerst een half uur in de molen moest. Goed zo jongen! Eerst een half uur in de molen moet. Dus ja, ga ik maar even met Boris aan de slag hè. Ik ben hier samen Blondie. Ik ben heel trots op Blondie, want Blondie is bijna haar wintervacht kwijt. Wat ik wel vind, is jongens, kijk, dat je beter nog door hoofd moet schoonhouden, Want ik zie de zwarte huid er doorheen. Dat betekent dat je het niet goed schoon houdt. Sorry. Dus dat moet beter. Sorry. Het is vandaag woensdag. Ja. En ik dacht dat het vandaag een lange dag was op school. Oh, dus je had van alles meegenomen. Ja. Handig. Wat ga je doen? Gaan rijden. Ik had eigenlijk les. Alleen, dat ging niet door. Dus nu, uh, ik zal rijden. En daarna, met de boer is, Ja, hij is echt gemaakt als een, uh, een circuspony. Want hij kan nu al, nu al, kan hij al bijna liggen eigenlijk. Dus ik ben hem nu buigen aan het leren met één pootje zo. Ja, dat hij... Been, anders krijgen we weer heel veel uh, reacties. Oh, je beentje zo. En dan uh, gaat hij een soort... Zo, ja, zo, of zo, ja dat is beter om te laten zien, zo. En dan uiteindelijk kan je hem daardoor laten liggen, laten leren liggen. Dus uh, ik hoop dat ik hem kan laten leren liggen. Doe je. Altijd leuk. Ik ga ondertussen logeren. Ik heb er een klein beetje aan een touwtje gezet zodat ze de hoofd niet helemaal omhoog kan steken. Dat ze wel een beetje de neus omlaag moet houden. Om te kijken of ik er zo wat rechter krijg. Laatste tijd, de laatste keer dat ik gereden heb ging het eigenlijk wel weer wat beter. Dus daar ben ik heel blij om. Toen kon ze op een gegeven moment gewoon weer ontspannen lopen. En ook weer een beetje om mijn rechterbeen heen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus uiteindelijk al het trilplaten, longeren, oefeningen doen eh, lijkt toch te helpen. Eh, vandaag de longeerlijn eventjes door de bit over de hoofd en dan aan de andere kant Vroeger heeft het eigenlijk maar heel weinig nodig. En op deze manier heb ik aan beide bitringen toch eh, een beetje gevoel. Eh, nou, dit wordt eraf verloopt en een paar overrandjes vooral. Kijk hoe het met haar gaat. En dit is de makkelijke kant, dus dan loopt ze ook wel recht, dus dat is heel prettig. Hopen dat het ook zo komt ja. naar nou, de andere kant, dus de slechte kant, zeg maar. Dan zie je ook gelijk dat er stress is. Nou ja, ik weet niet of het stress is, maar de komt er hier gewoon gelijk uit. Het ribbelt steeds aan. Oh, stappen, oh, juist. Dus moet ik meer moeite doen om er gewoon even te laten stoppen. Oh, het zo zien. nou oh, stappen. Stap. Ponykamp, hoe donker. En dan is de informatieavond over Ponykamp, dus we zitten hier de hele middag en avond. Geen pranteur, is ook wel weer gezellig. Ik zie dat jij al je spullen al gepakt hebt. Ja. Ik denk ik ga je ze voor je halen zo maar. Oh. Zelfs alle zadels zijn er al. Ik ga vandaag op Boris rijden, waarschijnlijk mijn moeder dat al vertelt. En uh, ik weet niet hoe dat het vandaag gaat, want Boris en ik zijn vooral heel erg veel bezig geweest met ja, is dus nu als hij, als hij als een van zijn voorbeentjes optilt, steekt hij zijn hoofd ertussen, denkt hij waar komt dat snoepje. Maar uh, ik weet niet hoe het dan uh, gaat klopt dus Te maken. Zo ja. Kijk dat als je telefoon helemaal onder je kont zit dat je even moet zeggen: Oh, nu stoppen. Anders zit ik op mijn telefoon. Dan mag je van mij best even terugzetten. Maar zorg dat je dan wel als je weer aandraaft dat gewoon op de mooie manier doet. Ik heb net samen met Boris les gehad. En het ging eigenlijk best dus wel heel goed. Eh. En... mee. Het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Been lang. Ja, en draai maar de volt Doe een stukje wijken. Heb je aan twee teugels contact? Voel je aan twee teugels haar mondhoeken? Ja. Dat, dat is belangrijk, hè? Oh, terug, maar toch je kuiten. Nou, jaren, uh, nou, het dagelijks dagelijkse ding naar het rijden is, is eerst eten, uh, nee eerst plassen, dan eten en dan rollen aan. alleen. Het ging net liggen, maar Corona daar, hier nu niet meer is, ging weg, dus dat uh, ging zo opstaan? Zo, ik ben inmiddels al thuis en het is eigenlijk al wat aan de later kant, dat we zijn best wel lang gebleven. Want mijn moeder die had een informatieavond van Ponykamp. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En uh, abonneer op ons kanaal. Klik op belletje. Ik vind belletje heel erg fijn. En dan zie ik uh, jullie morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei doei!